U heeft een uniek idee. Kan u daar wat meer over vertellen? Een aantal jaren geleden zijn wij begonnen, zoals je hier ziet, met zonnepanelen. Wij telen hier 3 miljoen orchideeën per jaar. Deze worden nu verwarmd met aardgas en we gaan overstappen op geothermie. Wij leggen zonnepanelen op het veld en we hebben bedacht om die horizontaal te verplaatsen. Op zo'n manier dat we geen schade doen aan de landbouwgrond onderliggend.